Mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD morgen. en vandaag op pad met Wim, die zit voorin. En deze Vito met de nieuwe OUV striping. Uh, we hebben ons ingemeld. We zijn uh, dus uh, beschikbaar voor meldingen en we zijn al meteen de straat op gegaan. Geen bijzonderheden om vandaag te melden. Wel wil ik een shout-out doen aan mijn boy Luc, mijn grootste fan. Luc als je kijkt, app me maar even dat je eindelijk je out hebt. En nu gaan we naar een winkeldief. Luc is een gast die heeft uh, zeven keer over zijn uh, autotheorie gedaan. En ik zeg als jij slaagt, dan krijg je van mij een shout-out. Inmiddels is ze geslaagd voor zijn autotheorie. Luc, je bent met toch eentje. Uh, maar bij deze shout-out. Ik vergat hem ook eerlijk gezegd steeds, maar nu dacht ik eraan. En ik krijgt Handig. Ja we zijn uh, onderweg naar een uh, melding van mogelijke racende voertuigen. Echter rijdt er hier ook wel een gek voor mij. hoor. En dat is het een gestolen voertuig. Die kunnen we niet zomaar laten gaan. Dus die gaan we wel even pakken. En moeten we die racende voertuigen laten gaan dan is dat maar zo. Deze kunnen we niet zomaar laten staan. Je mag even uitstappen, we gaan even een en ander onderzoeken. Je blijft staan waar je nu staat, je gaat geen rare dingen doen. En we kijken of het kenteken al als gestolen is opgegeven. Ik ga ja. het volgende kenteken voor je in 0,4 0, 4, mijn Ja, maar bij deze aangehouden, je bent niet de andere verplicht en je hebt recht op een advocaat. begrijpen. begrepen. Nee, het gaat helemaal fout. Nee, ik wil hier niet instappen. Stop! please. it's too good to go to go to go to go to go to go to things, Oh my God! go to go to go to go to go to go to go to go to go to go je go to go to go to go to go to go to go to go to Wow, lek. Heel veel lek ineens. Uh, d -d -d -d -d. Ik probeer nog even een transportje voor hem te krijgen, maar. Ik kan niks. Goed, we kunnen. Het transportje voor hem vragen. Om Zo. De voertuig laten we weg slepen. En hier is ook iets gaande. Uh, maar goed, daar kunnen we op dit moment. Ik wilde eerder even uh, uh, mee bezighouden met deze man. Ik, je kunt niet zomaar als er een gestolen voertuig heel hard voorbij rijdt. Wat op heterdaad wordt gestolen kun je niet zomaar zeggen van hé, hey, boeit me niks. Ik ga achter twee voertuigen aan die mogelijk zijn aan het racen. Dan pak ik liever even een autodief. Die we op het raad sowieso hebben. Voor hetzelfde geld zijn die de voertuigen helemaal niet meer. Uh, of zijn die helemaal niet hier ofzo. Zo, transport eenheid ga ik dichterbij laten komen. Die is er nu. Nu viel de verkeerde uniform aan. De auto is weggesleept. En dan gaan wij heel snel. Nog even richting. De mogelijke reisende voertuigen. Er zou mogelijk wel iemand dood zijn. Ik weet niet hoe dat zit. Waarom die dood is. Maar dat uh, is natuurlijk jammer voor hem. Oh, oh, oh. Lek. Waarom heb ik zoveel lag Deze melding is niet echt gunstig voor uh, mijn GTA, geloof ik. Het is nacht, dus het is rustig op straat. Dus kunnen we kunnen makkelijk uh, vrijstellingen uh, gebruiken. Ik hem helemaal kapot. Oh, daar staan ze. Hoi. Hey. Oh. Hallo. Hoi. Hey. Oh, stop eens even. Hoi, hey. goeiedag. Wow, ik heb lijken jongen, hoe kan dat toch? Oh nee, ik wil. Nou, maar waarom druk ik steeds meewerken? je kus. Ik heb geen taser meer, dat is ook zo irritant. Dan maar even een vuurwapen. En ik krijg je ook nog eens. Dit gaat wel helemaal fout, jongens. Dat is wel een nadeel. LSPD van 0.3 of zo. Die gaf mij gewoon een taser, een wapenstok. Kijk, dat heb ik nu allemaal niet meer. Dan moet ik steeds inspannen. En dat vergeet ik eenmaal. Oh ja, we moeten natuurlijk weer even de plugin spannen. Oh, dat ging fout. Maar even uitstappen. Handjes omhoog. Kom op. Ik ga ze nog aanhouden, het heeft even geduurd, maar dan hebben we tenminste wel uh, gewoon wat we wilden bereiken. Namelijk twee aanhoudingen dan gaan we daarna nog even. <laughs> Die liggen mensen op zijn dak. Dan gaan we daarna nog even voor de andere meneer. Jij blijft liggen. transportje voor deze beste twee heren een collega vraagt om een assistentie Assistance required for a suspect placed under arrest and not court death 12.05 ik ben onderweg dat is verhoord en weer eens kijken Goeiedag! Hey. goed! Uw is aan het racen ofzo, dat is natuurlijk niet de bedoeling, we hebben deze aangehouden, we gaan even onderzoeken wat hier allemaal los is en waarom hier op het dak ligt en ben je gewonnen? Nee, oké okay, mooi. Krut, zo. Goedendag schotel meneer, ook u bent aangehouden. Je gaat maar gewoon even met mij mee. En we gaan even onderzoeken waarom jullie waren aan het reizen. Wat hier allemaal gaande is en waarom jij ook op je dak lag. Ook al kon je er niks aan doen want mevrouw was bestuurder. Boeit me niks. We gaan gewoon een transportje vragen en door. Zo. En wat gaan we nu nog doen? Kijken wat de dienst ons nog verder gaat brengen. Maar de conclusie van het verhaal waarmee ik deze video begon, Luc is gewoon een boefje. Luc, je bent gewoon een boefje. Prio 1 melding een dier wat een beetje losgaat. Ik weet niet wat voor een dier, even kijken. Hier wel een gevaarlijk dier wordt hier wild. Hey! <laughs> En hey, pik. Kom eens hier. Wat is nou allemaal het probleem? Hallo. Staan blijven in de naam der wet. Hier komen... Blijf nou staan. Kom hier. Een beestje doet niemand kwaad joh. Kijk hem rennen. Wat een gek hier. Ja, onze grote vriend Mr. Speenvarken of hoe heet hij aangesproken op zijn gedrag. Hij uh, was het er met mij eens tot het eigenlijk niet kon wat hij allemaal deed. En na een goed gesprek hebben we besloten hem uh, te laten gaan. Maar uh, wel het gebied te verlaten. Dus dat heeft hij netjes gedaan. Nu starten wij weer verder en zien wij dit voertuig met die blauwe verlichting naar beneden of daar onder het voertuig en dat is niet de eerste keer dat we dat zien uh, sinds de nieuwe LS videovaar is dit geloof ik wel een van de uh, futures om het maar even zo te noemen namelijk dat er random voertuigen met dit soort verlichting rondrijdt. want uh, ja het, het blijft een punt wat niet mag en we kunnen twee dingen doen Uiteindelijk met jullie afspreken van ja luister het is uh, goed geweest en uh, vanaf nu heb je ze zo vaak aan de kant gezet dus laat ze maar gaan of we blijven ze gewoon continu aanspreken op het moment dat we ze zien maar dat kan dus best vaak zijn uh, en nogmaals uh, we kunnen hier uh, uh, vrij weinig mee je kunt er geen bekeuring voor geven om maar zo te zeggen dat is geen kijk penalty en dan, dan ja er is geen lights on the vehicle of zo denk ik uh. ja dus wat gaan we er wat, wat geef ik normaal altijd ook alweer maar ja, normaal is het voertuig ook niet verzekerd en zo. dus uh, we hebben in ieder geval uh, gegevens um, wat ik ga doen is ik ga gewoon een bekeuring opschrijven van uh, 100 50 dollar plus 9 euro administratiekosten, 160 dollar afgerond. We maken er euro van. Dus 160, ik geef hem even, ik schrijf hem uit. Uh, we laten hem dan verder rijden met het licht uit kan. Het licht kan die niet uitzetten, dus we laten hem verder rijden met de... Uh, kijk, uh, we zien het even door de vingers. Yeah, nee. Of heeft hij hem wel uit? Uh, nee. Oh, the last the is, report report the this... We have a driver out of control. Vehicle left scene on Heritage Way. Please, Prio 2. He's <grables> doing <sorry, yeah, light noise> okay. Citizens report a van. Er rijdt een busje met, uh oh ik zie het al, ja ik zie het al. Dat is namelijk dit busje hier links. En die rijdt met een uh, onveilige lading <laughs> en dat uh, snap ik wel. Jezus. Dan ga ik, ik het liefst niet rijden. Want als die ineens vol in de remmen gaat of dat valt dan heb ik het onder mij. Of op mij beter Target gezegd. Ja. Kijk hier. Levensgevaarlijk dit. Goedendag mevrouw. Hi. Ik wil graag een rijbewijs van u zien. Dankjewel Lizzie. Oh, nee, wacht even, dat wil niet. Laatste positie hebben, maar ik wil gewoon. Playcheck, inderdaad. Playcheck. Zo? Nee, heeft jullie die wel niet gedaan? Jezus mensen. Kom op, dit busje, playcheck. Ja, maar potmonden. Achterkant dan. Playcheck. Nee, oké, okay, laat me zitten dan. mevrouwke uh, wat ben ik vandaag gaan transporteren? Nou, dit is een vervanging uh, paal, iets die weg moet waarom is die op deze manier uh, gezekerd aan uw voertuig? ik heb er uh, ja, super lange tijd over gedaan om dit uh, ding uh, veilig te zekeren aan mijn voertuig nou, dat vind ik niet uh, waarom heb je geen transport geregeld wat, uh, uh, wat, wat ja wat veiliger is ja dan moet je mijn afdeling voor vragen ja, goed die mag in ieder geval niet verder rijden op deze manier um, dus ik krijg daar wel een bekeuring voor ja tot die bekeuring dan uh, maar voor het bedrijf is maar ik schrijf hem wel op haar naam. En dan moet ze zelf maar regelen um, commercial is zitten Oeh dat is duur ja dit is voor je bedrijf dus um, dan moet ze zelf maar regelen tot ze het, het bedrag kan declareren om maar even zo te zeggen Don't make me shoot you. Je gaan in ieder geval niet verder rijden op deze manier. Dus je moet, uh, je moet maar even kijken of je een uh, transport kan regelen voor dit ding. En dat kan overplaatsen zeg maar naar een uh, veiligere vrachtwagen of iets. Maar op deze manier kan het in ieder geval niet. Ik wens u een fijne avond, nacht, dienst, iets gebeuren en uh, groetjes thuis. Zo, so, wij gaan naar het politiebureau en ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, ik heb zelf nog geen idee. Dus laat staan dat jullie een idee ervan hebben. Jullie zien het dan wel. Tot dan. Doei.